Nou, welkom allemaal, wat tof dat jullie er zijn, in nou, best wel grote aantal eigenlijk. Uh, uh, vandaag wil ik het samen met Bram, uh, Bram Duvignot, hebben over uh, eigenlijk het gebruik van screenreaders. Verschillende types screenreader, gebruikers, als je dat zo kan noemen. Uh, en uh, dat is in het kader van mijn masteronderzoek. Mijn onderzoek gaat eigenlijk over het ontwerpen, het gebruik van ontwerp in uh, toegankelijk webdesign. En als ik uh, een van de bevindingen van mijn uh, onderzoek is dat een hoop van het uh, uh, wat er nu gebeurt op webdesigngebied, een hoop van de toegankelijkheidsdingen die we daarin doen, die zijn eigenlijk gebaseerd op aannames en uh, weinig op... Toetsen. In elk geval wat ik heb uh, gezien, dat een hoop van de dingen die ik heb uitgeprobeerd met mensen, die bleken gewoon niet te werken. En dus er zit een heel weinig uh, een design attitude in de uh, toegankelijkheid, um, de manier waarop op dit moment voor een groot deel toegankelijkheid wordt gedaan. Dat is een van de bevindingen. Nou, daar wil ik het graag over hebben samen met Bram. Uh, Bram is een absolute expert op het gebied van webtoegankelijkheid. Uh, volgens mij hou je hier al meer dan 100 jaar mee bezig, ongeveer. Zoiets. Ja, toch? Uh, Hij is uh, zo jonge. Uh, ja. ja. uh, uh, je runt een bedrijf dat zich daarin specialiseert. Mm -hmm. uh, je adviseert overheden en bedrijven bij het toegankelijk maken van websites. Nou ja, uh, volgens mij is er niet een betere expert denkbaar dan jij om uh, te praten en om te kijken en om te luisteren naar hoe... Uh, uh, screenreaders nu eigenlijk werken en uh, naar of we daar wel meer voor moeten ontwerpen of dat het eigenlijk gewoon hartstikke goed is. Uh, maar ik zou eerst zou ik het uh, woord aan jou uh, willen laten, uh -huh. dat je even laat zien, dat je aan de mensen die bijvoorbeeld nog nooit een screenreader in actie hebben gezien, uh, dat die een beetje een beeld krijgen van uh, wat is er nou eigenlijk, hoe werkt dat voor jou. Oké, okay. um, ik moet even behelpen met audio, ik ga het wel even aanzetten. Um, ja, screenreader. We hadden het net al even over verschillende soorten screenreader-gebruikers. Maar je hebt ook allerlei verschillende soorten screenreaders. Uh, ik laat er nu voor het gemak maar even één zien. Uh, maar dit soort software is er ook voor uh, uh, nou ja, telefoons, voor tablets, voor uh, ja, van alles en nog wat inmiddels. Uh, vandaag werk ik met uh, Windows op een laptop met uh, NVDA. En NVDA is een gratis uh, screenreader. Dus uh, mocht je nou heel uh, blij worden van screenwriters, dan zou je dat ook gewoon kunnen installeren en uh, gebruiken. Uh, mocht je zo'n ding niet nodig hebben, dan raad ik je ook niet aan om het te installeren en te gebruiken, want dan word je waarschijnlijk moe en je wordt er helemaal gek van. Uh, waarom? Omdat je dan de hele dag luistert naar iets dat klinkt als dit. Ah, dat vond ik allemaal hele zinvolle informatie. Jullie ook? Nee? Um, Belgische vrouw. Nee, het is een het is Engels, uh, Engelstalige, uh, wat we noemen uh, speech synthesizer, of text-to-speech. En uh, dat is eigenlijk software die tekst omzet in uh, gesproken output. Uh, om het makkelijker te maken, pak ik er even een die wel uh, wat verstaanbaarder is. Uh, om het verstaanbaarder te maken kun je al beginnen met de snelheid naar beneden halen. Want hij staat nu op uh, 85 van de, van de 100. Dus laten we hem eens terug, terugzetten naar. Rate 20, rate 15. Nou, als ik nou nog eens hetzelfde doe, dan klinkt het al heel anders. Heading level 1, you've gone incognito. Now you can browse privately, and other people who use this device won't see your activity. However, downloads and bookmarks will be saved. Link learn more. Chrome won't save the fall. Nou, dat hadden we net ook allemaal al gehoord. GELACH <laughs> <laughs> uh, Het enige verschil is dat als ik uh, nu hiernaar luister, nu ben ik uh, pas in een klein stukje van de tekst en net... Uh, toen, toen ik net al uh, op hoge snelheid even liet horen, toen uh, was hij al veel verder. Nog even voor het beeld. List with three items. Data. Forms out of... Daar daar waren we net al. Dus de, uh, als je je snelheid terughaalt van 85 naar wat hebben we nu? 15. 15. 15. Dan, uh, nou ja, dan kan je opeens een hoop minder doen op een dag. Dus dat dat scheelt nogal. Uh, daarom staat hij bij mij inmiddels ook zo snel, omdat ik uh, al jaren met uh, dit soort spul uh, werk en eraan gewend ben. Uh, ik zal hem ook nog even naar Nederlands switchen. dat document Rate 50. Wat, wat nu wel gebeurt is dat de, uh, de screenreader nog op Engels staat. Dus dat je in plaats van snelheid 50 dingen hoort als Rate 50. Rate 40. 40. Auto- of, out of level 1. Nou, het ding is slim genoeg om te bepalen dat het Engels is, omdat de bouwer van deze pagina dat blijkbaar netjes heeft aangegeven. En daarom switcht je dus ook automatisch, ook al kies ik nu voor een Nederlandse stem naar Engels. Um, maar dat gaat niet altijd goed, want als je dat niet aangeeft dan weet het ding dat niet. Uh, ik ga nog een hulpmiddel aanzetten, dat is de... Speech viewer? Uh, nu hebben we een venstertje. En dat uh, laat zien uh, uh, wat de, de speech synthesizer allemaal zegt. Nou, laat ik bijvoorbeeld eens gaan naar een, uh, een vrij simpele pagina. Uh, wat zullen we eens doen vandaag? Nou, laten we Facilis.nl doen. Select zit Facilis.nl Oh, oh, een oh, oh. <laughs> <laughs> ja. ja. ja. ja. level 1 link. Was hier. Van Gemert. Dat is leuk, want je hoort hier dat er ook een taalwisseling in zit. Ja, in, ja, dan goed. hebben we dus. Uh, Vassilis. Vassilis. In het Grieks. In het Grieks. <laughs> <Ja>. Blijkbaar <laughs> heb ik hier ook een Griekse stem op zitten. Dat <laughs> is goed. Is het Griekse? En een level 1 link. Vassilis. Van Gemert. Ja, dat doet, heel <laughs> dat doet hij best wel aardig. Je hoort dan al wel een hele rare switch, want hij gaat dan van een mannelijke Griekse stem naar een soort van vrouwelijke Nederlandse stem. Uh, daar, daar is het ook niet helemaal op afgesteld altijd. Nou, als we deze site nou uh, stel je, je hebt geen idee hoe zo'n screenreader werkt en je komt op deze pagina, nou, waarschijnlijk wat die screenreader voor je gaat doen is dat hij hem automatisch gaat voorlezen. Dan krijgen we dus zoiets. een level 1, Link. Wat zie Van Gemert. List Listwit, 15 items. Link alt, plus 1. Research. Link alt, plus B. Podcast. Link alt, plus B. Voordels. Link al plus R, random. random. Oh, dat was de verkeerde knop. Terug. Was... Um, dus dat, uh, nou ja, zo zou je die pagina natuurlijk kunnen lezen. En als je dan hoort uh, dat je denkt, nou daar wil ik wel naartoe, dan uh, zou je op enter kunnen slaan. Uh, dat is niet heel erg uh, efficiënt. Uh, daarom uh, is er over nagedacht, ooit door iemand. We gaan het er nog wel over hebben of dat goede ideeën zijn of niet. Uh, om de uh, om webpagina's door de meeste gezegd als een soort van document te laten zien. Uh, dus ik kan nu ook met de pijltoetsen kan ik door deze pagina lopen. Iets wat normaal gesproken in je webbrowser niet op deze manier kan. link, link al, link link Ik loop nu link, dus door de link, links die je link net ook Alt, hoorde. Plus F. Link, Alt, plus N. Link. Link, link, link, link, link, link, link, link Alt, plus A. Link, Alt, plus A. En nu zijn we beneden en kunnen we niet verder. Um, wat, wat je nou dus ziet is dat je hier dus doorheen kan peilen en je kan ook weer terug. Link, link, link, link, link. En nu heeft deze pagina een heleboel links in een lijst met daarboven een kop, oftewel een heading op niveau 1. Uh, en ook nog een main landmark. Nou, dat is een hele hoop informatie. Terwijl het eigenlijk een hele simpele pagina is, hè. het is gewoon een lijstje van links. Uh, maar omdat al die informatie erin zit, kun je daar dus allerlei dingen mee doen. Uh, een gebruiken. dus iemand die niet met een screenreader werkt, die kan eigenlijk alleen maar dit doen, die kan op tab drukken. En die gaat dan door alle uh, links die, uh, die er hier zijn. En als er formulierdingetjes zouden zijn of vakjes, dan zou dat ook uh, voorbij komen. Een gebruiken heeft veel meer uh, opties. Ik kan uh, bijvoorbeeld, als ik uh, onderaan die pagina ga staan, kan ik... Uh, naar de vorige kop en dan komen we weer. Basies. Van Gemer, Link, Heading, Level 1. En... Bij uh, de Griekse Facilis van Gemer. Faciliskant. Dat ga ik eruit halen. Ik vind het wel leuk joh. Oh, ja, ja. <lacht> leuk is dat als je nou dat spellen. <lacht> dan gaat hij het ook nog in het Grieks spellen. <lacht> maar dat lijkt blijkbaar heel erg veel op Nederlands. Dus dat valt niet zo op. Nee. Maar uh, uh, dan kom je dus weer, eigenlijk weer, weer heel snel bovenaan bij die kop terug. En als ik, uh, uh, uh, even kijken, wat dit doe. Het Nee, niet dat. Vasilis. Adressens. Elements list. Dan krijg ik een venstertje dat heet Elements List. En in dit geval staat die op uh, links. en Dat geeft dus een lijstje van alle links op deze pagina. Dus als ik uh, ongeveer zou weten wat ik zoek. Bijvoorbeeld stel ik wil naar de uh, podcast, dan kan ik gewoon naar de, de podcast. En uh, daar staat hij nou op podcast. En dan kan ik daar naartoe met filter, active move to move to. En dan ga ik er naartoe als uh, nou, met mijn leespositie, laat maar zeggen. En als hij zegt Act activate, dan uh, gaat hij daadwerkelijk naar die, uh, naar die pagina. Is... Dus dat is een optie. Dat is een optie om te navigeren. Maar uh, je zou ook nog uh, uh, nou, met allerlei sneltoetsen kun je ook allerlei dingen nog doen. Zoals bijvoorbeeld die kop, wat ik net liet zien, dat het was uh, Shift H van vorige kop. Nou, h is volgende kop. Uh, met de cijfers 1 tot en met 6 kan ik uh, naar vorige, volgende kop op niveau 1 tot en met 6, want koppen hebben een niveau in uh, webpagina's in HTML. Uh, en de bedoeling is dat je met je kopniveaus een mooi uh, soort van inhaarsopgave bouwt, die zegt waar je pagina over gaat. Ik kan dat ook laten zien als ik die elementslist op uh, koppen zet in plaats van links. Oh, de hond vindt het ook heel interessant zo te worden. Level... En, uh, wat je hier dus ziet, is wel leuk. Je ziet dus de, de, uh, de koppen op het hoogste niveau, die kan ik ook de even best. inklappen. De uh, uh, good, de bad en de uh, interesting, die kan ik uitklappen. Expanded. En dan zie je dat daar uh, koppen ondervallen. Level 1, Jenny Shen Independent, UX, slash product designer, 1 of 3. Of 7. Leuk is ook dat hij hier naar uh, buiten de context uh, vergeet dat het eigenlijk Engels was en uh, alles in het Nederlands gaat doen. Marjolein ruigt bij Pionier en Docent 2 over de Rolf Koppens, Creatieve direct Marke de, de laatste Sharis Roda Conference Loos Bogers onder... En zo kun je uh, dus door die hele lijst en daar ook snel uh, naartoe. Bijvoorbeeld als ik naar. Uh... Robert Jan Verka, de oprichter van Eend, 8 of 3. Als ik bijvoorbeeld die doe. App, mijn landmark. Robert Jan Verka, de oprichter van Eend, level 2 link. Je hoort ook nog main landmark, dat betekent dat we gewisseld zijn naar het main landmark. Het main landmark is. Uh, uh, de bedoeling is dat je daarmee aangeeft wat de hoofdinhoud van je website is. Uh, een landmark is dus een soort van markering, en main is daar een, uh, een versie van. Je hebt ook uh, navigation landmarks en je hebt ook. Uh, Search landmarks en je hebt uh, uh, banner landmarks, dat dan de, de titel van je site zou moeten bevatten. En ook voor landmarks geldt weer, ik kan met een knop naar de volgende en naar de vorige en ik kan er lijstjes van maken. En dat is een ding wat je heel vaak ziet terugkomen. Maar nu ik hier naartoe gesprongen ben, kan ik, dus vanaf hier kan ik de, de pagina gewoon verder lezen met bijvoorbeeld uh, pijltoetsen uh, naar beneden: Blinklist wit 1 items 1304 2018. Nou, dan krijg ik de informatie dat, de datum, dat het de datum is en dat dat in. Uh, ...in een lijst staat met één item. Out of heading level 2. Hey Jacobs product and system designer. En dan kom ik alweer bij de, bij de volgende. Um, dus uh, eigenlijk had ik helemaal niet zoveel gemist uh, in die koppellijst. zat al... Uh, het meest belangrijke van de pagina zat er eigenlijk al, al wel in. Um, maar je hoort hier dus ook al... Uh, dat is mijn uh, breinregel die dit even moeilijk... Je hoort hier dus ook al steeds dat... Uh, uh, dat, ...dat er... Uh, li lijsten in zitten, dat er koppen in zitten, links, uh, landmarks. Al die navigatiedingen die zijn enerzijds dus heel belangrijk, omdat je, uh, dat je daarmee snel kan navigeren, maar anderzijds uh, is het ook allerlei informatie die je gevraagd en ongevraagd, zou ik bijna zeggen, te horen krijgt. Uh, dus als je uh, nou ja, niet zo goed weet wat je daarmee zou moeten, dan, uh, dan, dan, dan, dan ja, zit dat misschien alleen maar in de weg. En, uh, uh, als ik bijvoorbeeld uh, niet zou weten wat ik, wat ik met al die koppen en die links en die dingen zou kunnen. En ik weet wel ongeveer dat hier uh, ergens een, een, uh, een podcast staat over. Uh, wat hadden we net? Uh, Robert, volgens mij. En dan ga ik gewoon zoeken. Robert. Mijn Link level Robert Jan Verka, de oprichter. Kom ik ook. Uh, dus ook op die manier kun je heel snel uh, nou ja, dingen vinden en, uh, en, en dingen zoeken. Uh, als je weet wat je nodig hebt. Als je bijvoorbeeld niet weet wat je nodig hebt, dan wordt het een ander verhaal. En dan ben je dus echt wel afhankelijk van die structuren en de manier om erheen te komen. Uh, om ergens snel te komen. Uh, dus als je, uh, als je die, dan die vaardigheden niet hebt. Stel, ik, wil, ik, ik, kan, ik weet niet dat ik kan zoeken. Ik weet niet dat ik van kop naar kop kan. Dan zou het als volgt gaan. Begin ik helemaal bovenaan. Landmark, in deze serie gesprekken gaat Link Vasilis van Gemert. Deze... Nee, hier is hij niet Grieks, hè? Nee. Nee. nee, nee, nee. Bij Link CMD Amsterdam, samen met een... eclectische mix van ontwerpers op zoek naar de definitie van kwaliteit. Link heading level 2. Jelly in the... Link list wit 1 items. 05 five. One of list Link heading level 2, Marjolein Graag web en docent. Het handige even is dat je even water link, kan drinken. Twist, wit, 1, 18, 12, 0, out of link. Inmiddels snap ik dat onder de regel met de persoon dan de datum staat, dus kan ik iets sneller gaan werken. Twist, out of Lisslink, heading level 2, maken de laatste. link Out of Lisslink, heading level 2. Harris, we gaan verzorgen. Link, out of fliss, heading level 2, Loes Link, out of fliss, link, heading level 2, Marie van Driessegaan. Link, out of fliss, link, heading level 2, Robert-Jan. Verkade op. Nou, daar zijn we dan. Uh, zoals je ziet is dat dus uh, een heel stuk langzamer dan uh, dan uh, als je de... de mogelijkheden van je screen reader in dit geval wel zou benutten. Uh, en dan zou je denken, als je dit verschil ziet, ja, maar dan gaat iedereen toch de investering doen als je blind bent om dit te leren. Uh, mijn praktijk heeft laten nou, zien dat dat niet zo is. En Volgens mij heeft Fasilis dat ook uh, gezien inmiddels dat, in zijn ja. onderzoek. En uh, ik heb in, in een van mijn vorige banen heb ik ook veel uh, blinden en slechtzienden getraind in het gebruik van screenreaders en uh, software, bijvoorbeeld uh, als ze ergens aan het werk gingen. De specifieke software die dan binnen dat bedrijf gebruikt werd, uh, heb, nou, heb ik dan in combinatie met de Schirrie dat ten eerste vaak werkend moeten maken, want dat werkte dan vaak niet. Uh, en dan vervolgens de gebruiker ook trainen dat hij er wat mee kan, want anders dan werkt het nog steeds niet. En ook daar zag ik dus al heel snel dat mensen uh, de, op de manier waarop ik net door die webpagina ging, hè, dus niet met zoeken, niet met navigatiefuncties, maar echt stukje voor stukje lezen... En soms dan wel in de gaten hebben oh ja, onder elke titel staat een datum, dus als ik dan twee keer pijl naar beneden doe, dan skip ik die wel. Maar op die manier dus echt dingen gaan zoeken. Nou ja, dan wordt het heel ingewikkeld. Als ik bijvoorbeeld een Google-opdracht ga doen, als ik gewoon iets ga googlen. Nou, laten we eens... Wat zullen we eens googlen. maar weer, hè? Fassilus. Fassilus. Ja. Kijk, als... Kijk, hey, hey, hey. ja, dan dezelfde je zelf in Google. Hallo, adressent, search bar, edit, has app, Vasilis, Google, zoek een document. Nou ja, wat we als eerste tegenkomen bij Google met een screenreader is het volgende. Heading level 1 toegankelijkheidslinks. Toegankelijkheidslinks? Link naar hoofdcontent. Naar hoofdcontent. Link hulp bij toegankelijkheid. Link feedback over toegankelijkheid. Feedback over toegankelijke button collect Google apps. Nou, ik zou die links kunnen gebruiken, bijvoorbeeld de, de naar hoofdcontent link. Een privacy herinnering van Google oh, in ook level dat nog 3. Ja. Dan komen we dus hier, dit is blijkbaar de hoofdcontent. In overeenstemming met wetgeving ten aanzien van gegevensbescherming. Nemen de belangrijkste punten van ons en beschrijft hoe we gegevens doen. Button mij laten herinneren. Button en u bekijken. Mijn land. Mij later herinneren. Uh, nooit herinneren is geen optie. Nou, dan maar later. <laughs> uh, die was ik weer vergeten dat die melding ook wel eens tussendoor kwam. Ja. Uh, maar goed, dan uh, kom ik inmiddels inderdaad bij uh, het mainlandmark. Mainlandmark heading level 1, zoekresultaten. En ook hier zie je weer dat er een heading 1 is die inderdaad zegt waar het over gaat, het zoekresultaten. Uh, maar het interessante is dat uh, die link die die ik net gebruikte, die, die wordt heel vaak gebruikt door toetsenbordgebruikers. Hopen we. Daar gaan we eigenlijk tot nog toe van uit. Ik vraag het me soms af. Uh, en die, die link die breng je dan naar belangrijke delen van de pagina... zodat je als toetsenbordgebruiker niet op tab hoeft te drukken. Want dat is dan de enige optie die je met een toetsenbord hebt. Bijvoorbeeld als ik uh, geen screenreader zou hebben... maar toetsenbordgebruiker ben, begin bovenaan. Dan zou ik eerst helemaal hier doorheen moeten. Search, zoek om gesproken. Zoeken gesproken. Google's navigation Filters, video, nieuws. Meer menu, instelling, instellingen, tools, tools. mijn landmark Meelandmarken, nou. kabelen, van Gemer, telling Level 3 HTTPF. En daar zijn we bij het eerste resultaat. Dus voor toetsenwoordgebruikers scheelt dat enorm. Uh, ik heb vaak gezien dat uh, screenreader gebruikers die Links niet, uh, niet per se gebruiken. Uh, maar ze zijn er wel en ze werken over het algemeen ook om je doel te bereiken. Uh, maar voor uh, heel veel seniorielers geldt dat ze ook een snel, een, weer een eigen sneltoets hebben die naar de main landmark gaat. Dus wat dan de hoofdinhoud zou moeten zijn. En wat op deze pagina ook zo, uh, zo gedaan is, gelukkig. Uh, en als dat niet is opgegeven, dan uh, zouden mensen dat, dat ook snel met koppen kunnen doen in dit geval. Nou, de eerste, het eerste resultaat, als ik bijvoorbeeld... Uh, wel uh, weet hoe dingen zouden werken, dan, dan uh, kan ik heel snel, als ik uh, weet van, oh, ik heb ergens op gegoogeld en ik sta boven aan de pagina, ik wil het eerste nee, resultaat. Maar. Hoe deed ik dat? Ik drukte op de 3 voor de eerste, eerstvolgende kop op niveau 3. Nou, ja, omdat ik zo vaak google, weet ik toevallig hoe dat in elkaar zit. En weet ik dat als ik dat doe, dat ik dan op zich meestal bij het eerste resultaat kom. Er <lacht> staat nu een kop 2 boven, die heet. Uh, We hebben resultaten. We hebben resultaten. Maar uh, tegenwoordig heeft Google de neiging als er uh, videoresultaten zijn om die bovenaan te zetten. Voor mijn leesvolgorde dan. Uh, dus tegenwoordig moet ik soms eerst even op de 2 drukken. En dan kom ik dus op uh, webresultaten web in dit geval. Afbeeld, web en dan weet ik van ah, als ik vanaf die kop twee webresultaten verder ga, je, dan zit ik inderdaad echt in de zoekresultaten die ik wil hebben. Tenzij ik naar filmpjes zoek natuurlijk. En dat ik eigenlijk liever webresultaten eerst zie en dan liever filmpjes. Dat is natuurlijk weer nergens een instelling. Dus als ik dit wel snel zou doen, als ik gewoon zelf iets zou googelen en ik wil dus wil echt even snel kijken naar wat is er allemaal, dan zou ik dat gewoon met 3 doen. Een klikabele betekenis van Fazilides babybyte heading level. Oh, dat is ook leuk trouwens. betekenis van de namen. Meaning, origin and history. Of de namen van heading level, 3 liggen. Het leuke bij dit soort zoekindexen vaak is dat je dat, dat, dat zo'n zo uh, zoals bijvoorbeeld zo Google de taal van de pagina eigenlijk wel weet maar die niet uh, doorgeeft als uh, van nou dit, dit stukje content is Engels en dat we in ieder geval op de Nederlandse Google zitten uh, heeft Google de hele pagina als Nederlands gemarkeerd en dan uh, krijgen we dus uh, dit soort leuke resultaten dingetjes dus dat is eigenlijk in, in basis hoe een screenreader werkt en zoals je dus ook ziet ook op deze pagina weer hey, als je geen enkel uh, een enkele functie zou gebruiken, behalve echt de basis van, nou ja, ik ga eh, nou, rondpeilen en op enter drukken. Uh, ja, dan doe je jezelf eigenlijk heel erg tekort. Dus uh, Fassilis die uh, belde mij daar een tijdje geleden over en die vroegen, ja, uh, herken je dat? Ja, hoe komt dat? Ja, dat vraag ik me ook al de hele tijd af. Dat is eigenlijk het antwoord. Ja. En uh, even later belde Fassilis nog een keer. Ja, zullen we daar eens over, over discussiëren? Dus ik, ja, dat is een goed idee. Maar we dat maar doen. Nou, fantastisch. Wauw. Dankjewel. Dankjewel voor deze uh, uh, ja, prachtige demo. Uh, geeft volgens mij heel duidelijk weer dat er een heel Je, je moet eigenlijk gewoon een onwijze nerd zijn om... Uh, <laughs> met okay, screen... ik heb het echt nog niet laten zien ook. <laughs> nee? <laughs> nou, het, het, nou ja, als ik bijvoorbeeld... Uh, even kijken, heb ik hier wat in zitten. Nou, de... Dat heb ik niet. Maar ik heb voor een aantal websites, draai ik bijvoorbeeld user scripts. En user scripts zijn dan stukjes JavaScript. Uh, en de JavaScriptjes, die JavaScriptjes uh, verbouwen eigenlijk de website waar je naar kijkt. Uh, bijvoorbeeld om uh, iets te noemen, je hebt uh, Slack, dat is een uh, veelgebruikte chatting binnen bedrijven tegenwoordig. Uh, en die leest automatisch uh, inkomende berichten niet voor. Dat wil ik graag wel. Als ik in een channel zit en als ik aan het typen ben en ondertussen iets binnenkrijgt, dan wil ik het ook meteen horen. Uh, dus daar draai ik bijvoorbeeld een userscript voor en Slack heeft uh, wel meer problemen. En daar zitten ook wat dingen in het userscript. En dingen worden gelukkig ook gedeeld, die userscripts. Uh, dus ja, als mij een site echt niet bevalt en uh, ik moet er heel vaak iets mee doen, ja dan schrijf ik zoiets. Maar ja, dan, ja dat, is, dat gaat misschien nogal verder dan, dan, moet, dan moet je al een hele nerd zijn. Dan moet je echt al een verschrikkelijke nerd zijn, want dan ga je dat echt niet doen. Uh, en als dat dan nog niet genoeg is, dan kun je in dit geval van NVDA... gewoon de, de broncode van je weer downloaden... en daar maar wat aanpassingen op gaan maken. En dat heb ik ook wel eens moeten doen. <laughs> Next uh, level nerd. Echt verschrikkelijk, ja. <laughs> ja dus ja, um, dat, dat heb ik jullie nog maar bespaard ook. Ja. Nou, kijk, maar, tuurlijk, dat zou je iedereen toewensen om een nerd te zijn. <laughs> <laughs> nou ja, ik wel. Ik vind het fantastisch. Ik vind het heerlijk, dat soort dingen. Ik doe dat ook graag. Uh, ook user scripts maken voor mezelf doe ik ook. Uh, maar dat is zeker niet iets wat iedereen kan. Uh, waar ik uh, heel benieuwd naar ben is... Uh, eigenlijk ben ik naar twee dingen benieuwd. De ene is hoe krijgen we überhaupt het voor normale mensen die niet de hele dag achter een computer zitten, maar wel afhankelijk zijn van een screenreader, hoe krijgen we dat op een basisfunctioneel niveau? Mm -hmm. Maar eigenlijk vind ik dat helemaal niet genoeg, want ik wil het op plezierig niveau krijgen. Ja. Ik wil meteen al een aantal stappen verder. Uh, heb jij daar ideeën over? Zijn er mogelijkheden? Um, en dat mag best wel in een soort van uh, what-if... Uh, uh, uh, we... negeer maar de ja. realiteit of zo. Ja, nou, wat, wat ik een paar hele goede ideeën vind op zich. Um, wat, wat mij opgevallen is dat heel veel blinden ook zeggen... Ja, sommige dingen vind ik gewoon makkelijker als ik dan maar mijn telefoon pak dan mijn... Uh, computer waar ik dan misschien achter zit. Ja. Terwijl ik dan als... We hebben net vastgesteld als verschrikkelijke nerd, denk... Ja, maar je zit achter een apparaat dat tien keer zo snel is als je telefoon... En met een hele snelle verbinding en dat kan van alles mee. Dat vind ik toch makkelijker. Ja. Ja, waarom? Omdat dat, dat schermpje, dat is gewoon klein. Dus daar kan veel minder op. Uh, dus als je naar mobiele applicaties gaat kijken... dan zijn die interfaces vaak heel erg uitgekleed en heel erg basic. Omdat je gewoon niet meer ruimte hebt. En ik denk dat dat... Uh, Eigenlijk twee dingen. Dus dat enerzijds dat je, dat je dat schermpje echt in je handen hebt en dat je weet van, oh ja, dit staat er op het schermpje en dit is daar en dat is daar. En uh, anderzijds dat, het, dat die interfaces gewoon veel simpeler zijn, dat maakt het denk ik makkelijker. Want als je kijkt wat, wat je hier nu, nu uh, ziet of hoort eigenlijk vandaag, uh, het geeft je geen enkel idee hoe die webpagina dan uh, in elkaar zit. En uh, ja, je hebt al, al die structuren, je hebt de koppen, je hebt de lijsten, je hebt de links, je hebt de landmarks. Uh, maar je hebt niet, uh, uh, uh, er wordt eigenlijk niks gedaan met, met visuele hints die er misschien ook in zitten. En op een tusscreen gaat dat natuurlijk wel. Uh, en uh, wat ik ook een hele interessante vind uh, in de, de, de WCAG, de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen waar uh, al jaren heel lang uh, over nagedacht wordt en uh, door allerlei mensen uh, gelukkig al input aangeleverd is. Uh, de bedoeling is dat je met die richtlijnen, als je je daar een beetje aan houdt, zegt men dat je, heb je een soort van basisniveau voor alle, allerlei mensen die uh, op welke manier dan ook een functiebeperking hebben, al dan niet tijdelijk of voor hun hele leven. Uh, en da daar hebben ze nou in de laatste versie getracht om wat dingen in te krijgen, maar die hebben het nog niet helemaal gehaald, uh, over uh, mensen met een, met een cognitieve beperking. En toen ik dat las, dacht ik van, hey, eigenlijk is dat ook voor blinden soms wel heel interessant. Want een voorstel wat daar bijvoorbeeld in zit, is dat je ook weer door structuurinformatie uh, dingen die hetzelfde zijn, uh, altijd op dezelfde manier gaat markeren. Bijvoorbeeld, stel je hebt een webwinkel en je hebt daar een winkelwagentje. Nou, ik zoek me soms helemaal kapot, na kapot naar het winkelwagentje. Want vaak staat er dan een leuk wagentje zonder, ja. zonder tekst erbij. Uh, en, het, en een getalletje van hoeveel producten er in het wagentje liggen. Ja, ja, ja. Dus vaak dan is het labeltje dat voor mij overblijft is gewoon uh, een link met een tekst 1 of 2. Of 0. Of ja, of dan is daar gewoon 0 of niks of uh, ja, leeg. Ja. Maar. Uh, uh, als je dus zo'n winkelmandje of wagentje altijd een stukje opmaak geeft van Yo, dit is het winkelwagentje, uh, dat, dan geef je ook weer mogelijkheden aan software, of nerds, of uh, nerds en software, <laughs> uh, om, uh, om iets daarmee te doen dat je zegt, hé, hey, uh, er is hier ook een winkelwagentje en uh, daar kun je iets mee. Hm? Dat is hetzelfde probleem als de ja. winkelaar niet bedaagt om het voor het winkelwagen ergens te zetten, dan zullen ze ook niet bedenken om het nee, te Nee, dat uh, wou, ik nou wou, ik nou wou, wou ik nou net gaan zeggen. Dus, maar als ze dat al niet, niet goed doen nu, en dat is ook wat, wat, wat ik in mijn werk dan heel vaak zie, het is niet dat ze het niet goed willen doen, maar ze hebben gewoon geen idee ja, wat precies. ze moeten doen. Uh, dus dat is een educatieding? Ja, maar aan, aan beide kanten. Hè. Het is ook een educatieding dat je tegen die gebruikers zegt van... Hey, je hebt allerlei mogelijkheden die je niet gebruikt, waarom niet? Ja, dan moet ik leren Dan dat vind ik, vind ik te veel gedoe als ik af en toe achter mijn computer zit. Of uh, ja, maar dan moet ik dat allemaal onthouden en ik gebruik het te weinig. Of uh, ja, maar... Uh, ja, uh, dat was nou wel een, dat een case bijvoorbeeld ja. die ik tegenkwam met Hannes Walraven. Die heeft een tijd geleden een boek geschreven. En toen gebruikt hij heel veel de sneltoetsen om door de koppenniveaus heen ja. te gaan. omdat die dat voor zijn boek schrijven had hij dat heel erg nodig, um, maar uh, dat boek is inmiddels een jaar geleden was het af of zo, dus dat gebruikt hij niet meer. En nu wilde hij mij die functionaliteit weer laten zien, maar toen zat hij, wat was die toetscombinatie ook weer? Dat was hij helemaal vergeten. Mm -hmm, ja, zo gaat dat. Ja. Ja, dat hebben wij denk ik ook met software, als mm -hmm. je die een tijdje niet meer gebruikt, dan weet je ook niet meer alles uit je hoofd. Maar dat, dat, is, dat is denk ik wel de, de, de, de kracht van, van nou ja, ooit al de muis, maar ook het touchscreen. Je kan er gewoon ergens naartoe wijzen en je geeft er een tik op en dan gebeurt wel iets. Ja, ja. En dat hele intuïtieve van nou ja, pak een muis en wijs iets aan en doe maar iets, dat, dat, dat hebben uh, volgens mij blinden echt nooit gehad, die hele interface. Want het is altijd al zo, stel je, je begint dan met, met Windows te werken en ik ga naar een knop, moet ik daar een Enter of een spatie op geven? Maakt het ja. uit? Ja, soms maakt het uit, niet altijd. Uh, wat is het antwoord? Ja, je moet er eigenlijk een spatie doen, maar Enter werkt meestal ook, maar soms ook niet. Ja. Ja, als ik dat met de muis moet uitleggen, ja, je moet er gewoon op klikken. Ja, En een aanvinkvink een, een aanvinkvakje, aanvink ja, je moet er gewoon op klikken. En dat is denk ik ook... Daarom snappen misschien ook een hoop ontwerpers het niet, omdat die natuurlijk gewend zijn met de muis te werken, of met mm -hmm. hun vinger, en veel verder gaat de interactie ja. niet. maar ik denk, ik denk dus eigenlijk wat het, het grappige is, is dat als je als blinde op een gegeven moment een, een, met, met een touchscreen telefoon kon werken, dat kon voor het eerst met de... Uh, iPhone 3, uh, 3 uh, nog wat, 3GS, denk ik. Ja. Die had ik ooit ook nog. Uh, en toen werd ik nog voor gek uitgemaakt ja. aan, aan het begin uh, uh, uh, al, al hun andere blinden met hun Nokia-smartphones. Ja, maar ja, dat is helemaal niet handig zo'n touchscreen, er zitten geen knop, knopjes op. Ja, nu, nu word je voor gek uitgemaakt als je niet met zo'n ding loopt bijna. Ja uh, toch, daar was een hele yeah. discussie over toen van oh, de iPhone dat is afschuwelijk voor toegankelijkheid. Ja. Ja. En eigenlijk achteraf gezien vind ik het heel leuk, want dat is, dat is eigenlijk de eerste keer dat je als blinde toegang had tot een, uh, een touch interface, dat je gewoon uh, bijna overal maar op kon klikken en dat het uh, wel iets ging doen. En dat is natuurlijk hartstikke simpel, maar ja, dat, dat, dat had je daarvoor eigenlijk nooit, want dan moest je altijd precies weten, ja, voor, uh, of je moest weten welke commando's je moest intypen, of je moest weten wat je moest doen om een knop te activeren, of een lijstje, of nou ja. En dat is eigenlijk, ik zou bijna zeggen, nodeloos ingewikkeld. Hey, en ik had nog een optie had ik je gestuurd. Ik had een prototype op een ja. gegeven moment naar je toegestuurd waarbij ik een um, uh, voor een, een blinde product designer had ik een uh, andere versie gemaakt van de tweedok doc website. De tweedok doc website die zit. Als je op de homepage komt, dan heeft hij 150 links en 80 heading levels. Nou, hij werd knetter, knetter gek van dat ding. En um, Oh, en hij begint met een hele grote cookie-warning die je niet wegkrijgt als je geen muis hebt. Nou ja, va vaak, vaak die cookie-warnings, dat is helemaal ellende, want die, sta die staan vaak voor mijn uh, leesvolgorde helemaal onderaan. Dus ik heb al een heel veel dingen moeten uitleggen als ze iets willen activeren en het werkt maar niet. Ja, misschien staat er wel ergens een cookie-melding. Ja, maar ik snap het niet, want die cookie-melding staat voor mij helemaal onderaan. Ja, maar visueel staat die er gewoon helemaal overheen en kun je niks doen totdat je hem wegklikt. Oh ja. Wordt begrepen. En deze kan je dus niet eens klikken kan... als je. Krijg ik deze? Nee. Je, je, kan hem, je kan hem niet bedienen zonder muis. Oh ja. Uh, uh, dus hij staat op elke pagina bovenaan. Elke. Oh ja, om het nerdniveau nog op te schroeven. Ik heb dus normaal gesproken een plugin draaien die zoveel mogelijk cookie warnings gewoon maar vanzelf wegklikt. Mm. Dat voorkomt een hoop ellende. <laughs> maar uh, ja, dat, wie, wie doet zoiets? <laughs> nee. Maar er zijn dus ook screenreaders die beginnen en die vertellen dan. Uh, ...deze pagina heeft 150 links en 80 heading levels. Veel plezier ermee. Uh, dat zeggen ze dan nog net niet. Mm -hmm. um, dat zou wel een leuke toevoeging zijn. Dat zou zijn. best wel tof zijn, toch? <laughs> Iets meer vriendelijkheid. Uh, hij kwam daar niet uit. Ik heb er een versie voor hem gemaakt... ...waarbij ik alles wat er niet toe doet uh, heb weggehaald... ...en wat er overbleef was ja. één paragraafje en drie links. Um, en um, daar klik je doorheen als een wizard-stijl... ...en dan kom je uiteindelijk op, de, op een videopagina... En daar heb ik dan een button toe moeten voegen, want uh, hij kon de knop kon hij daar ook niet bedienen. Um, is dat dan de oplossing, dat we voortaan gaan ontwerpen alsof we in 1999 <laughs> leven? Nou ja, misschien worden sommige, sommige mensen daar, ook al zijn ze niet blind, ook wel heel blij van. Uh -huh. uh, want eigenlijk zijn dat natuurlijk wel hele effectieve uh, interfaces. Het is alleen niet mooi. Denk ik, maar het is wel heel effectief en het is heel snel en het werkt overal. Ja. Uh, en ook als je, als je dan bedenkt, van, nou ja, als, je, als je bijvoorbeeld deze voor, uh, voor mobiel zou moeten maken... ...of als, als app of als mobiele website... ...dan kom je waarschijnlijk ook al meer op zo'n interface uit dan ook op dit. Vermoed ik, als je het goed wil doen. Ja, precies. Er was toen een tijd geleden ook een artikel van Brad Frost. Een aantal jaar geleden. Hij zei toen ook, laten we... Uh, alle bullshit weghalen van ja, het web. Want ja, ja. uh, anders past het niet op onze kleine schermpjes. En eigenlijk denk ik dat we misschien nog wel meer bullshit weg moeten halen. Want anders is het niet te bedienen voor mensen zo. Nou ja, jij kan het nog wel. Uh, maar uh, Simon Dogger of Hannes Walraven die hebben echt veel moeite ermee. En dat weet je, dat is ook niet. Uh... Ja, hoe zeg ik dat? Het is, ook, het is ook tegenwoordig eigenlijk niet meer in te schatten, merk ik, als ik met mensen hierover praat, of iets ingewikkeld gaat zijn voor iemand, want dat hangt van zoveel dingen af. Ja, uh, uh, ja, hoe die site in elkaar zit, maar ook hoe die site technisch in elkaar zit, dus dingen die je gewoon niet kunt zien als je er gewoon naar kijkt. Mm -hmm. uh, dat kan heel erg afhangen, überhaupt, hoe ver iemand daarmee komt. En inderdaad daarboven ook nog, uh, ja, waar, waar werkt hij mee en hoe werkt hij daarmee en hoe werkt hij er vooral niet mee. Uh, dus ik zie ook, ook over het algemeen dat als dingen dan wel lukken, dat het vaak niet op de meest handige manier is. Uh, maar heel vaak lukken dingen ook gewoon niet. Nou ja, sommige mensen hoor je daar nooit over en andere mensen die gaan het dan maar aan iemand anders vragen. En eigenlijk vind ik dat heel jammer. Ja. Dus eigenlijk zou ik, het als ik het dan toch mag kiezen, zou ik het liefst hebben dat, dat iedereen gewoon supersnel en efficiënt uh, nou ja, al, al die, uh, alle, alles op het internet uh, leest en vindt en bekijkt wat hij maar zou willen. Maar er lijkt ook ergens op het web, heb ik het idee, iets mis te zijn gegaan. Als je kijkt naar volgens mij uh, native apps of, of mm -hmm. dingen als e-mail, volgens mij gaat dat, heb ik het idee, gaat dat beter, zolang je er niet veel html in gaat stoppen. Um, klopt dat? Of, of, hey. ik, ik, ja. er, ik las vandaag toevallig een artikel wat erover ging dat eigenlijk sinds de jaren 90, of eind jaren 90, het begint het mis te gaan. En daarvoor was het juist toegankelijker, waren computers makkelijker te gebruiken en uh, dat het nu eigenlijk steeds moeilijker wordt. Ja, misschien, misschien is het ook wel zo. Uh, wat ik bijvoorbeeld het leuke van e-mail vind, is natuurlijk wel een hartstikke oud e-mail en het, het bestaat nog steeds en het werkt nog steeds omdat het gewoon een, een standaard is. En uh, als, mijn, uh, als ik mijn e-mailprogramma ga updaten en ik merk dat die voor mij niet meer werkt, ja, dan pak ik een oude versie. En als dat niet meer gaat, dan kan ik een ander mailprogramma zoeken. Of schrijven, desnoods, als ik echt niet uh, <lacht> dus beter wat doen heb. Maar dat, dat, dat wil niemand volgens mij e-mailprogramma's schrijven. Maar uh, dat kan. En, uh, maar maar uh, uh, nou ja, om, om er even op Slack terug te komen, die hebben tegenwoordig dan een toegankelijkheidsteam. Al een jaar of zo. En ze doen nog eigenlijk niet zo heel veel wat ik ervan gezien heb tot nog toe. Maar uh, stel dat, uh, dat, dat uh, Slack uh, een, uh, een nieuwe versie uitrolt uh, in het weekend en ik kom maandag weer op kantoor en ik wil kijken wat mijn collega's allemaal gezegd hebben. Uh, en stel dat dat, uh, dat daardoor bijvoorbeeld mijn, mijn userscriptje omvalt omdat ze dingen hebben aangepast en dat, dat ze misschien hebben geïntroduceerd dat niet meer toegankelijk is. Ja, Dan heb ik wel een probleem, want uh, Slack is geen e-mail. En uh, Slack geeft mij dus ook minder vrijheid om maar gewoon een ander uh, programma te pakken. Uh, dan de officiële Slack-site, uh, uh, laat maar zeggen, Slack-applicatie. Uh, mm. Dat is ook een groot vers verschil, denk ik. Het voordeel is dan wel weer dat als ik zie dat er dan iets niet goed is, dan kan ik... op het web kan ik dan de bron induiken, de code induiken en uh, kijken naar wat... wat zal ik dus aan mijn userscriptje verbouwen om het misschien weer wat bruikbaarder te krijgen. Uh, en op... Uh, Buiten het web, laat maar zeggen, als je native applicaties hebt, bijvoorbeeld als dat op mijn telefoon gebeurt, ja, dan heb ik gewoon een probleem. Ja, ja, Want dan kan ja, ja. ik niks. Dan is er ja. geen uitweg meer. En dat vind ik wel het mooie van het web. Dat is altijd nog wel een soort van uitweg, over het algemeen. Uh, alleen die kost soms wel heel veel moeite, maar die is er wel. En vaak uh, met, met native dingetjes is het wel heel snel zo van, ja, als het dan... Het gaat heel veel goed, maar als het dan niet goed gaat, ja, dan, dan is het ook klaar. Dan heb je eigenlijk geen, uh, geen opties meer om er omheen te komen. Dus dat is ook alweer een soort van sterkte van het web, vind ik ja, dan? Ja, dat is natuurlijk een hele mooie eigenschap. Dat is ook een, een beetje een wonderlijke eigenschap. Dat heb je bijna nergens anders, ja. toch? Dat je echt de code direct kunt uh, aanpassen en manipuleren. Mm -hmm. uh, waar ik ook nog met je over wilde praten is... De, je, je noemde hem al even, de, de WCAG. Of de WCAG. Dat is een, uh, een ongelooflijk uitgebreid document over uh, toegankelijkheid. Dat wordt, uh, eigenlijk wordt het gebruikt als... Dat zijn de, de webrichtlijnen, worden ze in het Nederlands wel genoemd. Misschien mag tegenwoordig niet meer. Maar. Ja. Nou, nou, laten we zeggen, het is een lange lijst... <lacht> Ook dat is ingewikkeld. ...met ja. tips die je kunt gebruiken. En wat ik mm -hmm. weet van toen ik nog werkte, voordat ik docent werd... Uh, toen uh, werd die lijst heel vaak gebruikt als checklist achteraf. Ja. En dan werd er gewoon gekeken, oké, okay, nou, uh, ik, ja, dit doen we, dit doen we, dit doen we, dit doen we. Klaar, de website is toegankelijk. Dat is dan de conclusie. En sterker nog, er waren ook wel voorbeelden dat dat dan ook door toegankelijkheidstesters werd gedaan. En dan kreeg je een stempeltje en dan was je website toegankelijk. Mm -hmm. um, er was een, ooit een hele goede presentatie van Johan Huikman van Q42. Die ja. had toen ooit de, de website van 9292. Gebouwd. Die was toen in eerste instantie niet toegankelijk. Uh, toen kreeg ze een uh, assessment, hoe heet ze? Een audit. audit. Toen een aantal tips van, nou, als je dit doet is hij wel toegankelijk. Toen had hij dat gedaan en toen dacht hij, ik geloof er niks van. Ik kan me niet voorstellen dat mensen die niet kunnen zien, dat die dit kunnen gebruiken. Er zei vroeger gewoon een, een blind iemand, kan je naar huis? met deze app. Nou, die komt niet naar huis. Nou, dan is hij niet toegankelijk. Dat is een hele andere definitie van toegankelijkheid. De ene is eigenlijk technische toegankelijkheid. En dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door alle toegankelijke patterns van Helen Pickering onder elkaar te plakken. Dan heb je een toegankelijke website. Maar je hebt er niks aan. Nee. Want hij doet niks. Uh, je kan er niks mee. Uh, Schrijft de WCAG dat eigenlijk voor, om het op die manier te gebruiken? Of, of moeten we er op een andere manier naar gaan kijken? Uh, nou ja, WCAG, de, de standaard zelf, die... Nou ja, zegt daar eigenlijk niet zo heel veel over. Uh, in zoverre, die, die, die komt alleen met een hele opsomming van, inderdaad, wat je zegt, hè, al de, de dingen die je, uh, die je moet doen. Yeah. Uh, en dan ook nog op een hele, heel abstract niveau, want hij is heel bewust zo geschreven dat hij... Uh, niet elke twee jaar opnieuw gemaakt hoeft te worden, want dan blijven we bezig. Uh, maar dat die, uh, dat die flexibel is, dus er staan eigenlijk principes in. Van, dan staat er van ja, uh, je moet voor een, uh, een afbeelding moet je een tekstalternatief bieden. Uh, maar er staat aan in, de in, de, in, in de standaard zelf staat dan niet ho hoe je dat doet. Dus dan, dat maakt hem wel toekomstbestendig. Uh, nou, overheen liggen er allerlei technieken waarin dat wel staat. Die horen er dan wel bij, maar die, nou, die zijn dus wel officieel, we zeggen. Maar ze, ze, ze horen niet tot de standaard. En daarin staan, staan, dus, staan dus wel al dat soort dingen. Uh, maar eigenlijk gaat het inderdaad niet verder dan uh, de technische oplossingen. Uh, ik zie het altijd zelf maar een beetje als een soort van, nou ja, begin daar maar eens mee, dan ben je al een heel end. Uh, en voordat je dit allemaal goed doet, uh, uh, heeft user testen met, uh, met specifieke doelgroepen eigenlijk sowieso nog niet zo heel veel zin. Want dan is de kans vrij groot dat het sowieso al niet. Uh, nou ja, voor in ieder geval een deel van die mensen al niet goed gaat zijn. Aha. Maar als, het, als je het wel doet, dat wil niet zeggen dat het dan opeens wel allemaal goed is. Want je kan nog steeds een, een heel toegankelijke website bouwen die echt verschrikkelijk is. Dat, dat is niet zo moeilijk. Ja. Uh, maar je kan, je kan ook een... Uh, je, je kan ook best wel een, een site bouwen die misschien niet, niet helemaal al die richtlijnen voldoet, maar die... om wat voor reden dan ook uh, uh, ja, wel werkt. Het kan, het kan, het is geen gegeven. Het is meer een soort van... van ja basisniveau zie ik het altijd maar een beetje van, nou ja, het, het, wat, wat de meeste dingen die erin staan zijn sowieso een goed idee, dus doe het nou maar. En dan als, als dat allemaal voor elkaar is, dan kunnen we wel eens kijken of, uh, of die dan ook echt bruikbaar is voor mensen. Als ze niet bruikbaar is, dan kunnen we uh, kijken waarom niet en dat, en dat misschien verder gaan wat aanpassen. interessant. Dus jij, jij zegt eigenlijk het tegenovergestelde van wat ik zeg, want mm -hmm. ik zeg ga dan nou lekker met een mens observeren. Ja, ook. Ja. Doe, doe dat ook. Maar je zegt, leer eerst die de, de, nou ja, de, dat zijn best practices eigenlijk. Ja. Uh, leer die. Maar dat is nog best, het is best een complexe lijst, hij is ook best wel groot, zo'n ja. 100 pagina's. Ja, omdat hij zo flexibel is, is hij ook complex. Ja. Omdat je, nou ja, je, als je alleen de, de, de best practices leest, van je geven een tekstalternatief, je hebt nog steeds geen, geen flauw idee wat je dan precies doen moet, ja. als je, als je dat, dat al niet wist. Uh, dus het, het, het, is, het is ook best wel lastig om dat goed te doen, alleen uh, als we hem... Uh, heel specifiek hadden gemaakt, dan was die uh, waarschijnlijk niet uh, zo groot geworden als die nu is. Want we hadden ooit versie, versie 1 van die webrichtlijnen in Nederland, en die, die waren wel heel specifiek. Ja, na een paar jaar begon dat ook allerlei problemen te geven, want toen had iemand opeens bedacht dat je allerlei dingen met JavaScript kon doen en dat vond die versie 1 standaard toch niet zo leuk. Oh ja. Ja. Uh, maar ja, als je dan tegen webbouwers zegt, nee, nee je, je mag echt geen JavaScript doen, nou, dan vinden zij het ook weer niet leuk. Nee, toen werd het, uh, inderdaad, toegankelijkheid was, weet ik nog wel... werd echt als iets heel vervelends gezien. Ja. En dat hoeft het ook niet meer te zijn tegenwoordig. Alleen om, om het dan goed toegankelijk te maken... en ook nog de wat complexere dingen te gaan bouwen... die je eigenlijk wil bouwen ja. als webbouwer... Uh, daar heb je echt nog steeds een hele bak kennis wel voor nodig. Ik bedoel, ja, dat, dat is vaak een reden waarom uh, mensen ons ook inhuren. Alleen maar voor dat soort vragen. Van, ja, hoe moeten we dit nou doen? En wanneer is het nou goed... En uh, uh, kunnen jullie eens kijken wat, wat er dan allemaal nog niet goed is aan die website? En, uh, maar dat ja. is, eigenlijk is dat heel vaak achteraf, toch? Uh, gelukkig steeds minder, okay. maar het, ge het gebeurt nog steeds heel vaak achteraf, of het gebeurt bij een website die al redelijk lang bestaat. Uh, en waar we nog nooit naar gekeken is, dan opeens hebben ze zoiets van, oh, dat moeten we ook eens even regelen. Nou, dat is niet even te regelen meestal. Nee. Uh, maar dat gebeurt nog steeds wel achteraf. Alleen Ik zie nu wel steeds vaker dat... dat bijvoorbeeld we hebben nu nou een paar klanten die komen naar ons toe... ja, we gaan nieuwe componentjes bouwen... waar we straks al onze websites op willen baseren. Uh, alle sites die we hebben, als bijvoorbeeld uh, gemeente. Uh, uh, zullen we eerst, eerst samen eens kijken naar die componentjes. Dat die, dat die in ieder geval in basis goed zijn. En uh, al die sites die dan later opgebouwd worden... die hebben dan in ieder geval een goede, goede basis. Okay. Ja, daar word ik dan wel blij van. Ja. He, want dan, uh, ja, dan, dan is je, je basisniveau is al een stuk beter. Maar dan, nou, dan nog kun je die je daardoor... componenten kun je prima in elkaar zetten tot een volledig onbruikbare website. Daar, daar ja, ja, kunnen we niet precies. voorkomen. Nee, nee. <laughs> helaas. Maar in de basis zijn al die elementjes dan uh, onafhankelijk uh, uh, te doen. Uh, Oké. Okay. Dus jij zegt en. en ik heb dat document, ik, ik ken het eerlijk gezegd, ik heb het helemaal niet doorgelezen nog. <laughs> ja, wel doorgelezen, maar ik ken het niet. Uh, wanneer en, en, en hoe zorgen we ervoor dat mensen, dat dan de UX designers en frontend developers, official designers neem ik aan ook, ja. dat webprofessionals die kennis tot zich nemen? Heb je enig idee hoe we dat voor elkaar krijgen? Ja, goede vraag. Uh, opleidingen, denk ik ja. ook om nog steeds zit zitten in heel veel opleidingen niet of nauwelijks, Zeker, ja. wat eigenlijk wel gek is, vind ik dan. Als je, als je echt een professi professioneel uh, webontwikkelaar wil zijn en je, je, je doet daar ook een opleiding voor, dan zou ik zeggen, ja, daar mag je ook wel verwachten dat er toch iets over gezegd wordt. Toen ja. dus als je architect wil worden, dan uh, hoop ik dat je ook in je opleiding ooit wel op het feit gewezen wordt dat het slim is om te zorgen dat je rolstoeler ook het pand in kan. Of dat de constructie is. weet ik niet. Ik hoop het. Is, ja. Of dat die stevig is, dat die ja. niet zomaar in elkaar dondert. Nou ja, sommige websites, als je sommige websites als, als voorbeeld van een gebouw zou nemen. dan zou, zou ik, het liefst, zou ik het, denken, het liefst gewoon ergens in een hutje op platteland gaan zitten. want al die gebouwen die, uh, zijn niet heel stabiel. Nee. En uh, zullen we heel snel in elkaar donderen. Uh, dus eigenlijk is het een beetje gek dat we. nou ja, we, we zijn heel erg. Uh, dus wat ik dan gezien heb. De opleidingen zijn heel erg dingen aan het, met dingen aan het bouwen en wat, wat voor mooie dingen je allemaal kan doen. En, uh, nou ja, ik zeg maar wat, hè, uh, hele mooie animaties en hele mooie uh, uh, ja, visuele effecten of hele mooie nieuwe cz technieken. Zodat we eindelijk weer lekker makkelijk uh, uh, mooie websites kunnen maken die naast elkaar dingen netjes uitlijnen zonder uh, 20, 30 regels code per blokje. Mm -hmm. uh, dat is ook heel belangrijk om te weten als webdesigner en webbouwer. Uh, maar die, die, nou ja, bijvoorbeeld die, die toegankelijkheid en uh, uh, gewoon dat je, dat je inderdaad een site bouwt die, die niet zomaar omvalt. En als we, straks, uh, als we straks met hele rare apparaten op een gegeven moment rondlopen, uh, waar we ook uh, een browser op hebben... Uh, ...dat jij gewoon uh, uh, heel relaxed kan zeggen, ja, maar mijn site heb ik zo mooi opgezet. Als ik hem straks op mijn smartwatch open, dan uh, is die ook nog wel bruikbaar bijvoorbeeld. Ja, dat, dat, je, dat, zijn, je, dat, dat je iets dat moois bouwt dat gewoon ook uh, ja, heel, heel stevig is en, uh, uh, en het overal doet en het ook voor, voor iedereen doet. Ik denk dat dat misschien nog net zo belangrijk is als dat je weet welke mooie nieuwe C6-technieken er zijn. Mm -hmm. ik, heb dat, ik ben toen overgestapt naar het onderwijs. Dit is een van de redenen, omdat ik dacht ik ga de, het lukt mij niet om mijn collega's... Op te leiden, ik ga dan gewoon de volgende generatie opleiden. Dat is vast wat Heel makkelijker. Ja. Uh, het punt is wel dat ik daar zie: uh, ik zie uh, studenten die wel willend zijn, die leren dat, maar die gaan dan bij mijn vroegere collega's werken en een half jaar later mm -hmm. zijn ze het weer vergeten. Of ja. nou, of zijn ze gedwongen om die kennis niet in de praktijk te brengen. Dus uh, ik zelf heb het idee dat alleen dat zeggen hoger onderwijs of mbo of waar je het ook maar wil onderwijzen, dat dat niet voldoende is. En heb je enig idee hoe we dat dan in de uh, huidige uh, professionele praktijk... Ja, dat vind ik een hele goede. Uh, wat, ik, wat ik bijvoorbeeld uh, in Nederland heel interessant vind, is dat je nu ook steeds, uh, nog steeds ziet dat uh, bijvoorbeeld uh, heel veel van onze klanten, dat zijn dan gemeentes of uh, andere overheidsclubs, uh, en die laten dan hun website bouwen en dan kiezen ze gewoon een, een webbouwer uit op al, allerlei uh, ideeën of voorbeelden of uh, uh, nou ja, prijzen misschien. Maar ze, ze kijken vaak helemaal niet of die webbouwer ook maar iets toegankelijks kan bouwen. Ja, dan komen ze er uh, vaak achteraf achter dat, dat ze dat eigenlijk helemaal niet kunnen. En dan moet zo'n webbouwer moet dan alles weer tegen allerlei meerkosten gaan oplossen. En die zegt ja, maar je hebt ons ook nooit gezegd dat het per se zo moet, dus dan uh, moet je er nog bij betalen ook. En blijkbaar is dat nog steeds voor, voor heel veel van die partijen, van die overheidpartijen, overheid nog steeds niet de... soort van trigger om tegen die bouwers te zeggen, ja hallo, als je het nou niet toegankelijk bouwt... Uh, dan zijn de risico's en de kosten en de ellende, die zijn voor jullie. Mm -hmm. Dus er, er, zit, er, zit, er zit nooit een soort van stok achter bij die bouwers. Ook niet voor de, nou ja, laat zeggen, uh, het, het, het, het hele kleine deel van de sites die gebouwd worden, die wel echt toegankelijk moeten zijn. Wettelijk straks ook. Yeah. Uh, zelfs daar zit, zit, zit niet echt een stok achter voor die bouwers: van ja, als je dit nou niet doet, dan heb je echt een probleem. Yeah. Ja, dus uh, er is ook eigenlijk voor al die uh, webcollega's, want voor mij zijn het ook collega's, uh, is, is er vaak ook helemaal geen, geen, uh, ja, geen, geen reden om zich daar heel erg druk om te maken. Tenzij ze het zelf op persoonlijk niveau belangrijk vinden. Maar ja, dan lopen ze er weer tegen andere collega's en projectmanagers aan... die zeggen, ja, maar daar hebben we binnen dit project echt geen tijd voor. Dat doe je maar in je eigen tijd. Als je dat dus het gaat en... voor een deel gaat dat over awareness. Ja. Dus dat ja. mensen zich niet heel erg bewust zijn van de, ja. de noodzaak en ook de mogelijkheden. Um, en dat geldt dan zowel vanuit opdrachtgeverschap. Dus misschien zou daar eigenlijk ook mm -hmm. de oplossing... Deels. Deels. Ja, ik denk dat dat... dat, dat uh, kijk, als, als, da, als daar inderdaad uh, steeds sterker komt van, hé, hey, uh, let even op, het moet wel echt toegankelijk zijn. Uh, dat, dat, dat geven natuurlijk de mensen die dit wel willen. Er zijn er echt een hoop die ook wel mooie dingen toegankelijk willen bouwen, hoor. Mm -hmm. uh, die zijn er wel. Ja. Uh, maar die krijgen ook vaak de ruimte niet. omdat uh, ze dan zeggen, ja, nee, maar dat... Uh, uh, daar gaan we nu geen extra werk in steken of uh, daar gaan we nu niet op letten. Of, nee. Dus heeft het ook een imagoprobleem of zo? Ja, wat, ik denk dat kijk, het wel een, ook wel is. Een wobbly button dat is gewoon tof. Natuurlijk ja, willen we een wobbly button. Uh, tenminste, ik wil dat. <lacht> ik wil buttons die bewegen en uh -huh. kleur, van kleurtjes veranderen. Dat vind ik te gek. <lacht> maar, uh, en dat vinden heel veel product owners waarschijnlijk ook. Ook te gek. Ja, want <lacht> dat, dat kun je laten zien. Ja. Dat is uh, leuk. Dus ja. hoe, hoe maken we toegankelijkheid dan? Kunnen we dat. Ja. Geil maken? Nou, als dat eens zou lukken. <lacht> ja. Mij een <lacht> ja, hoe, ja. Ik vind mijn knop om net te Ja. ik heb het ook nooit. Weet je, ik vind, vind ik heel interessant. En ik vind het, ik vind het zelf een leuk werk. Ja. Uh, maar ja, je moet wel goed gek zijn om dit leuk te vinden, toch? Eigenlijk. Ja, uh, ja, ik weet niet. Ik ben dus, helemaal te gek. Ja, ja. Ik, ik dus ook. Maar blijkbaar zijn wij de minderheid. Maar, <laughs> uh, ja, hoe maak je dat nou leuk? Ja, geen, geen idee. Uh, ik hoorde voor mij een uh, jaar geleden, of twee jaar geleden, dat ze bij, bij, bij Facebook hadden ze volgens mij uh, uh, 3G uh, Tuesday. Dat het hele netwerk gelimiteerd wordt op 3G snelheden, snelheden met bijbehorende laadtijden. Ja. Nou, misschien moeten we screenreader... Oh nee, op, op zaterdag werkt niemand, zullen jullie Nee, wordt niet. Mouse, eh. mouse Free Mondays. Ik had ook ja. wel eens gehoord. Ook meteen na het een... weekend, dat komt er goed, goed in. Ja, precies, ja. lekker, ze ja, <laughs> Alle muizen weghalen. Ja. Ja. <laughs> ik weet niet of je daarmee sympathie kweekt. Nee, hè? <laughs> oh, dat moet het leuker worden. Ja, ja, ja, ja. Nee, nee, ik denk wel dat je awareness kweekt. Ja. Ik denk niet dat je. Nou ja. Ja, nee, dat, dat is misschien, um, misschien wel een goede. En uh, de, wat ik ook vaak hoor is. Ah, joh, Maak je nou niet zo druk hierom, AI fixt alles binnenkort. Oh ja, die hebben we ook nog. Ja. Is dat zo? ik uh, denk het niet. Nee, zijn er <laughs> dingen die bijvoorbeeld wel zouden... Ik heb zelf het idee dat bijvoorbeeld met een beetje image recognition... zou je op een slimmere manier de hiërarchie van een pagina kunnen veranderen. Oh ja, daar ben ik het ook wel mee, mee eens dat het, dat het zou kunnen. Ja. Um, maar wat ik dan wel interessant vind is dat uh, natuurlijk structuren en design trends om de paar jaar wel weer helemaal op omgaan. Hè, dus bijvoorbeeld vroeger was een knop een knop en nu is een knop een vlak met misschien als je mazzel hebt een lijntje eromheen zodat je weet dat het een knop is. Oh ja, ja, ja, ja. Uh, dus dan moeten we ook eigenlijk om de paar jaar moeten we die AI weer opnieuw gaan opvoeden. Ja, klopt. Want dan snapt hij het weer niet. Ja. Want volgens mij snappen heel veel mensen het ook al niet, dus dan wordt het heel lastig dat een AI het wel... Ik denk als we er eentje hebben die het wel allemaal snapt, dat, dat heel veel andere mensen er ook blij van zouden worden, ja. soms. Maar als je inderdaad eh, eigenlijk die, die structuur die je dan blijkbaar toch nodig hebt, hè, we hadden het ook over het winkelwagentje en zo, als je die eruit kan halen, met een AI bijvoorbeeld, ja, misschien kun je daar wel leuke dingen mee doen, maar eh, voorlopig vrees ik dat het, dat het hem nog niet helemaal gaat worden. Dat zou zijn maar het zou wel zijn leuk zijn. Dat is ook helemaal niet, hè? dat valt allemaal wel tegen. Maar nou, ik zou het wel leuk, leuk vinden als het zou werken. Ja. Ja. ja, ik heb wel eens een student van mij wat uh, laten experimenteren met het kijken of hij de, de sfeer, de visuele sfeer van een pagina kon bepalen met behulp van allemaal API's. En dat oh ja. dat dan aan jou voorgelezen wordt. Want dat is natuurlijk iets wat jij, voor jou alle pagina's klinken hetzelfde. hetzelfde stem, ja. Zelfde stem, dezelfde intonatie. Uh, dus de, de, daar hoor jij geen verschil in. Ja. Tenzij er iemand tegenkomt die probeert de screenreader te laten grinniken. Of... <laughs> boing, boing, boing te laten Ja, dat zijn maar... hele leuke demo's. Ja. <laughs> maar verder... Ja, en, en eigenlijk doen, doen we, nou ja, uh, wat je zegt, jij, jij wil een, een springende knop. Uh, en dat, dat, visueel doen we ook van alles ja. op, dat, op dat gebied, maar verder doen we daar eigenlijk ook niet zo heel veel mee. Heb je daar geen voorbeelden van, van prettige, uh, grappige of leuke? Nee, ik, heb, ik, ik had jou, uh, jouw praatje in Berlijn natuurlijk gezien. Ja. Dus ik zat me daarna ook nog eens af te vragen van, ja wel, Welke sites zijn nou echt leuk? En ik, ik ken er eigenlijk geen één die echt. Uh, ja, ja, ja, dat vind ik ook jammer. Ja. Maar ik ken er eigenlijk geen één die. Uh, behalve misschien visueel leuk, waar ik daar niks in heb, echt leuk is. Ik ken er wel eentje die. Uh, ook ook zo'n goede trouwens. Een, uh, een tijd geleden stond er een site online. Helaas is die inmiddels weg. Maar die zit volgens mij nog ergens in het archive. Daar hadden ze zo'n. Zo zo op de homepage hadden ze zo'n carousel, zo'n slider-ding. waar steeds tekst in komt te staan. En dan loopt die door naar het volgende tekstblokje. Uh, sowieso, zo'n zo ding is aan een blinde al heel moeilijk uitleggen, want ze, ze hebben het natuurlijk nooit gezien, de meest. Uh, en ik, ik weet hoe die dingen werken, omdat ik ze uh, in mijn werk vaak tegenkom en om, omdat ik ze uh, wel eens heb moeten helpen bouwen en zo. Maar als je dat niet, niet weet en je komt gewoon zo'n ding tegen wat maar steeds onder je vingers verspringt, dan heb je, wat ja, is dit voor onzin, ik snap, het, ik snap het ook helemaal niet, ik snap het nut er niet van. En uh, deze carousel daar had iemand blijkbaar bedacht, ja, dat moet dan toegankelijk. Dus die hadden ze zo gemaakt dat de nieuwe tekst ook automatisch werd voorgelezen. Uh, en daar stonden teksten in als, uh, goedemorgen, welkom op onze website, goedemorgen, we werken binnenkort aan iets. En, goedemorgen, let op, het is weer tijd om, en dat ging dan om twee seconden naar het volgende blokje. Dus als je gewoon, ja, dus als je, ge als je gewoon dat je altijd niks deed, en je ging gewoon zo achter je computer achterover achteroverleunen, zo van, nou eens even denken wat ik op deze site wil doen, dan was het om twee seconden, goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen. <laughs> nou ja, en zeker... Als je dan je, je, je spraak niet zo snel hebt staan, dan is de ene tekst nog niet afgelopen en de volgende die komt, die komt alweer. Dus dat, yeah. nou ja, dat, dat loopt dan zomaar door de hele tijd. Uh, maar even los, los van het feit dat je geen idee hebt waar, waar het vandaan komt en wat het is, is dat natuurlijk ook gewoon heel storend. En uh, nu kan ik, uh, ik heb hier ook nog een breiregeltje bij staan, dan kan ik in breien nog meelezen wat er voor tekst staat. Uh, maar als je dat niet kan, dan denk je ook zoiets van, hoort dit nou bij het, bij het lopende tekst? Het slaat ergens op. Wat is dit? Dus eigenlijk heeft iemand dan blijkbaar dan toch geprobeerd om die visuele ervaring, die irritante carousel die de hele tijd voor je neus heen en weer loopt, over te brengen. Van ja, als het, als het irritant is, dan moet het ook voor jullie irritant zijn. Ja, ja, ja. Dat vind, ja. vind ik een heel goed uitgangspunt. Ja. Maar uh, ik, was ik, laatst bij ik de... heb ook wel een paar mensen laten zien, maar de nee. mensen die snappen dan ook gewoon niet wat het is. Ik was Toen laatst bij een presentatie ook van Johan Huik, want toevallig was er iemand in de zaal en die zei, ja, ik wil ook mijn werk toegankelijk maken. En Johan vroeg, oké, okay, wat, wat maak je dan? Banners. <laughs> en toen zei hij, misschien is dat wel het enige wat we niet toegankelijk moeten ja, maken. <laughs> dus dat is juist een heel prettig ding. Uh, ja. Uh, ja, Nee, dat is wel een hele prettige bijkomstigheid. Dus la laat die vooral inderdaad niet toegankelijk worden. Dat is, uh, dat is een verzoek. Ja. Okay. Mag ik iets tussendoor? Ja, je Ja, graag. Site zie, dan heb ik heel, dan heb ik tekst, maar ik heb heel veel visuele informatieke pleuren. Ik heb voor mm -hmm. die screenreader die maakt overal tekst van. Dus waar ik inderdaad een blokje zie wat wat mij duidelijk maakt, graag is dat er uh, een, een, een bepaald type kop zit. Ja. Yeah. Wel maakt de screenreader maakt daar een heading 1, 2, 3, 4 van. Zijn er ook uh, dat soort? Uh, screenreaders die, die, die dat soort, wat, wat voor mij een grafische informatie is, op een andere manier dan in tekst oplossen. Dat, ja. dat zo'n heading bijvoorbeeld een uh, plinkeltje is en dan de tekst leeft. Ja, er zijn wel screenreaders waar je dingen met geluid kan instellen. NVDA uh, uh, wordt, wordt er nog steeds aan gewerkt dat dat kan. Uh, bijvoorbeeld in een andere screenreader in JAWS kun je wel wat meer dingen al met geluid kiezen. Dat je bijvoorbeeld een geluidje hoort zodra je op een link komt of op een kop of op een, een spelfout, noem maar iets. Um, maar uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld op, op, de, op de iPhone in voor op de Mac in voor zo, zitten wel wat geluiden. Je kan er bijvoorbeeld verkiezen om in plaats van het woord link een piepje te krijgen. Dus die, die zijn er wel op kleine schaal, laat maar zeggen. Um, en die, dat is denk ik ook wel heel slim. Want je kan natuurlijk. Het uh, met, met geluid kun je natuurlijk, met hele korte geluidjes kun je een soort van icoontjes nabootsen. En wat, wat ik zelf het, het, het fijne van, van geluid vind, is dat het, je kan het combineren met spraken. Als je uh, de tekst hebt, uh, kopniveau 1, uh, welkom op de website van, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Uh, dan moet je eerst helemaal luisteren naar die kop op niveau 1 en dan, en dan krijg je de tekst. Misschien kun je het wel omdraaien, dat je eerst tekst schrijft en dan de... de, de Kopniveau 1. Maar je kan het nooit tegelijk beluisteren. Tenminste, dat, dat vind ik toch niet zo prettig. Om naar twee stemmen tegelijk te moeten luisteren. Uh, maar als je dat met geluid zou doen. Dan kun je inderdaad die informatie ook tegelijk overbrengen. Dus uh, ergens verbaast het mij ook. Dat daar nog niet zo heel veel uh, structureel mee gebeurt. En dat zou best wel mogen voor mij hoor. Ik dus uh, de, de, de, de toolmakers, de screenreadermakers. zouden wel daarin een meer. Uh... User research moeten doen ofzo? of wat? Ik, ik had het laatst met Leonie Watson erover. Ja. Zij werkt bij, bij Casielo Group die uh, maken Jaws. Of volgens mij wordt Jaws bij hun ook gemaakt. Nou, ze dus zijn nu woord... eigenaar, uh, uh, ze zijn overgenomen door uiteindelijk dezelfde club, maar ja. officieel maken ze het niet. Nee, maar, ze, ze, maar zij kennen wel mensen ze hebben die hebben waarschijnlijk wel mensen heel dichtbij die het maken, inderdaad. Ja. Dus als het iets niet werkt, dan kunnen ze waarschijnlijk wel bellen van... hé, hey, los, dat is even in de volgende versie op. En zij hadden het daar inderdaad over dat de, uh, bij hun uh, engineering team... Uh, gaan ze er eigenlijk vanuit iedereen die dit gebruikt... Of, we zetten alle opties aan, ja. standaard. En als je ze niet aan wil, dan moet je ze zelf uitzetten. Ja. En dat is natuurlijk iets wat ik weet, dat... Niet nerds die weten niet dat er opties zijn. Nou, om een voorbeeld te geven, als ik even de documentopties van NVDA pak, App's, dit hele doc. scherm. Dit zijn allerlei dingen die cellen, ik cellen, uh, kan aan en uitvinken die ik al dan niet uitgesproken uh, en in braille wil zien. Click, click blank, click okay, L dus dat, dat is een hele lijst. Yeah. Uh, en ik, ik kan bijvoorbeeld zeggen: ik zet alle lijsten uit. Ik zet alles wat klikbaar is uit. Ik zet uh, nou, frames. Ik zet. Uh, zet ik uh, uit. En ik zet links zelfs uit. Dat kan allemaal. Headings zet ik uit. Maar dan moet je ook al weten wat het is natuurlijk. Precies. Ik kan niet van bijvoorbeeld mijn vader verwachten dat hij weet wat een landmark is. Nee, toch? Nee, nu heb ik dus inderdaad een pagina gecreëerd met ook in breien nu. Als ik even zit te kijken, waar geen links meer tussen niet meer genoemd worden, waar geen koppen meer zijn. 15 november, 2 dogmaak Q. Q. Ah, dat is een icoontje waarschijnlijk. Dat is de, ja. de play button is dat. Doe fit. De letter Q. 6 naar no, 2 dogmaak Q. Ja, maar ik heb nu dus ook geen idee. Kijk, ik kan er nu nog wel doorheen tappen. Twee dogmaakers, 2 dogmaak naar alle afleveringen meer. En nu zegt hij nog wel de tekst, maar hij zegt dus niet meer dat het een link is. Ja. Dus ik kan, ik kan dat allemaal uitzetten en dan word ik helemaal gek omdat ik niet meer weet wat wat is. Ja. Uh, maar ja, die, überhaupt, überhaupt dat die opties er zijn, dat is al, uh, ja, dat, dat moet je al weten. Ja. en uh, nou, bijvoorbeeld Jos heeft, die hebben drie profielen: uh, beginner, uh, gevorderde en, uh, uh, nou, het zou een nerd moeten heten, maar dat heet, dat heet anders. jammer, jammer. ja. <laughs> uh, en beginnen, beginnen leest inderdaad echt alles voor. En moet dat eigenlijk niet andersom, denk ik wel? Ja, dat ik dan. vraag ik me dus ook wel eens af. Of, ja. of, of, nou ja, in ieder geval slimmer. Slimmer. Dat niet dingen die, waarvan je niet moet verwachten dat mensen. Documentstructuur, dan moet, moet je documenten bestudeerd hebben, toch? Heading levels. Dan kan je ja. niet van iedereen verwachten dat hij weet wat een heading level is. En al helemaal niet op het web, waar het een beetje at random gebruikt wordt. Vaak wel, ja. Ja, toch? Die, die documentstructuur is over het algemeen een rommeltje. Ja, soms klopt die wel, maar dan hebben mensen er echt op gelet. Maar ja, maar dat en is soms. Nog, ja. En als je dan probeert te reverse-engineeren, dan denk je, wat is dit voor een gekke pagina? Die heading levels staan op de juiste volgorde. Ja. Dat is vast iets mis. Ja, ja. maar ja, als, je dat niet, als je die informatie dan allemaal niet zou geven... Uh, dan ben ik een beetje bang dat mensen iets hebben van... ja, maar, uh, als ik het web op ga, dan zie ik altijd maar één hele lange brei van, van ja. tekst. En sommige dingen kan ik toevallig aanklikken en sommige niet. Ja. En ik heb geen idee waarom. Dus, ja, een van mijn conclusies het maar was dit, op een gegeven moment, haal alles maar weg. Oh ja, ook leuk, ja. Laten we een, alleen maar paragrafen en linkjes gebruiken en verder niks, want dat levert alleen maar extra content op. Dat was na een eerste observatie van, van iemand die echt zo ontzettend zat te worstelen met alle heading-levels, geen idee had wat al die dingen betekenden, dan moeten we dat dus maar weglaten. Um, maar dat mocht ik laatst op het congres niet zeggen, anders zou ik van het podium afgegooid oh ja, worden. <laughs> dat, dat, dat zei je wel, ja, dat je het niet mocht zeggen. Ja. Ja. Nou, ik vind het ook niet meer, maar, <laughs> <laughs> ik zeggen dat ik, maar ik weet ook niet precies waar de oplossingen dan wel zitten. Mm -hmm. nee. Nou, wat, wat, wat voor mij wel een... een en ik, ik weet niet zo goed hoe, hoeveel uh, ze dat bijvoorbeeld bij, bij een, uh, een Jaws doen. Of bij een, uh, ik zeg maar wat, bij een voice-over of een, een, een, een weet ik wat, die nog meer voor screen readers hebt. Maar... Uh, Bijvoorbeeld bij, bij NVDA, uh, nou die, dat, dat, dat is door twee blinde nerds gebouwd, omdat ze niet blij waren met alle andere screenreaders, want die waren of te duur of die deden niet wat ze wilden. Of, nou ja, en dan bouw je er zelf een. Ja, zo gaat dat dan uiteindelijk. Nee, heerlijk toch, die uh, En het, Ik vind het ook heel tof dat dat tegenwoordig kan. Ik bedoel, je kan pas een screenreader bouwen als je een screenreader hebt, want anders heb je geen screenreader om je code te lezen. Dus ja, dan, ja. ja. <lacht> dat duurt even voordat blinden zelf screenreaders bouwen, maar gelukkig zijn we, er, zijn we daar nu inmiddels al een paar jaar beland. Ja. Maar, uh, het, het leuke daarvan is dus dat zij uh, uh, functies bouwen, deels op basis van eigen inzichten en op basis van wat andere screenereerders voor hun deden. Ja, als zij het ook zo doen, dan zal het over het algemeen een goed idee zijn. Maar eigenlijk hebben ze daar niemand op zitten die echt, uh, nou ja, dat helemaal vanuit de user bekijkt. Ja, uh, het, het idee dat we een webpagina vertalen in een soort van document waar je doorheen kan peilen, dat, dat doen we al jaren. Dus dan bouwen wij het ook maar zo. Mm -hmm. Nou, het grappige is dat bijvoorbeeld VoiceOver en uh, nu de Narrator, de windows dat doen dat niet. Die, uh, die bieden wel allerlei sneltoetsen maar, en, en ook al die, die navigatiedingen wel. Maar die, die maken van je webpagina niet zo'n zo documentje waar je uh, zo doorheen gaat peilen. Um, dus dat, dat, dat staat nu ook wel weer ter discussie, want dat heeft ook andere nadelen. De hele interface, als je bijvoorbeeld naar, ik zeg bijvoorbeeld naar de website van Twitter gaat of zo... Die heeft, heeft allerlei sneltoetsen bedacht om naar de volgende en de vorige tweet te gaan. Dus we hebben j en k en uh, alles wel eens en nog wat. Yeah. En R van reply, noem het allemaal op. Ja, voor gebruikers werkt dat standaard allemaal niet, want al die sneltoetsen die zijn al gejat. Hè, als ik op de j druk, uh, ik zou eigenlijk niet weten wat die j doet. Input j. Oh, die doet niks. <laughs> uh, maar de k. K. Moet de next link, left control. Die gaat naar de, vo die gaat naar de volgende link. En uh, als ik een tweet wil liken, dan ga ik naar... Uh, de next list? Dan ga ik dus naar de volgende lijst. Dus al die ja, ja, ja. dingen die werken niet, omdat die scriptin er zelf daar zijn dingetje voor bedacht heeft. Dus dan kan ik hem. Ik, ik kan die hele leesmodus kan ik uitzetten. moet ik ook doen als ik een formulier wil invullen bijvoorbeeld. Dan zou ik ook niet uh, kunnen typen. En dan, dan kan ik gewoon al die ja, ja, ja. toetsen doen. Maar ja, leg dat ook maar eens uit. En, ja. uh, dus dus het, le het levert ook wel problemen op dit interactiemodel. Maar ja, we hebben het al jaren zo. En technisch is dat ook hoe de browser. Uh, en misschien is er het makkelijkst uh, in de meeste gevallen nu samenwerken. Ja. Uh, maar ja. Het zou niet zo'n NVDA-light moeten komen voor de simpele gebruikers. Ja, misschien. Alleen de, de, de, de hele interessante vraag is dan dus, hè, van, wat moet die dan doen en hoe? Want uh, als je dan kijkt bijvoorbeeld naar die uh, niveauprofielen in JAWS, als je dan zegt beginner, dat je dan juist uh, alle informatie krijgt. Ja, misschien is dat helemaal niet zo'n goed idee. Ik vind maar het dan... eigenlijk wel gewoon een leuke opdracht voor mijn studenten. Dat ga ik ze geven. Ga het maar een het Volgend blok ja. mogen ze dat lekker gaan onderzoeken. Ja. Wat moet een screenreader voor een beginner nou juist wel of niet doen? Ja, dat vind ik ook wel heel leuk. dat gaan doen? Moet je, moet je eerst vragen aan ze wie is de gebruiker? Zijn ze blind, half blind? Is het mm -hmm. precies wat? Ja. Ja. Voordat de daarna naar het bak worden? Ja. Maar dat, misschien moet zo'n screen dat ook vragen als je voor het eerst opstart van, hé, hey, wie ben je en wat wil je doen? Ja, uh, een... ja. ja. ja. zoiets. Die werkt al sinds uh. 1999. Ja. Hé, uh, hey, hey, dankjewel. We zijn al, uh, volgens mij, ruim een uur bezig. Zijn er nog vragen vanuit het publiek? Ja. Vast wel. Ja. <laughs> uh, ik weet niet tot in hoeverre het van toepassing is, maar uh, bij mijn werkgever zijn we onlangs bezig geweest met een Component ik sprak eerder over componenten en het belangrijke is dat je daar in ieder geval kijkt of de componenten toegankelijk zijn. Onze focus was om, om puur toegankelijke componenten te maken en wij kwamen erachter dat er zijn casussen, nou, er, zijn, er, zijn, er zijn gevallen waarin, waar, waar, waarin bijvoorbeeld geen guideline is. Ik noem mm -hmm. een, een, een formulier waarin je zegt: uh, Ik heb een serie checkboxen en je mag het nul selecteren. En maximaal 5. Minimaal 0, maximaal 5. Nee, hebben we niks voor. En daar is er geen patroon nee, voor. Er zijn content hints. En nou, hoe zullen we die content hints doen? Ja, daar is wel een soort patroon voor. Maar dat werkt dan weer niet in alle combinaties van browsers, en screenreaders en, en operating systems. Nou, dan gaan we maar gewoon doen wat in de meeste gevallen <lacht> werkt. Ja. En, uh, Ik noem maar voor, misschien weet jij, heb jij zelf hier een mening over? Het, het tab panel. Te oh, hou op wat uh, oh, nee. Daar nee, nee, wil ik het niet over hebben. Nee, nee het moet dan. leuk blijven. Nou <laughs> <Okay>. ja, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ik heb daar wel wat ideeën over. Componentontwikkeling. Dat is moeilijk als je van sommige componenten al niet weet wat de guidelines zijn. En wie je het best kan doen. Hoe komen wij dan zelf achter wat de guidelines zijn? Nou, wat ik al heel moeilijk vind bij componenten, is dat ik soms niet, ook niet weet waar ze uh, terechtkomen. He, uh, en zonder te veel op het tab panel in te gaan. Maar als je een tab panel maakt, wat, wat gaat het tab panel doen? Worden dat, worden dat van die uitklapdingen uh, met verschillende stukjes content? Of worden het misschien... Uh, nou, ik heb ook wel eens creatieve tab panels gezien waar je dus een formulier hebt waar je uh, meerdere tabbladen hebt voor stappen. Uh, of een uh, tab panel uh, als je bijvoorbeeld uh, een route maakt en je kan kiezen tussen de, de looproute, de fietsroute en de autoroute. Uh, wat gaat het tab panel doen? En soms is het, afhankelijk van wat het ding gaat doen, moet je er een technisch een andere uh, logica achter gooien. Dus ik, ik heb ook in, nu in, in twee component libraries die, die wij nu uh, uh, aan het testen zijn geweest... Uh, sommige dingen gevonden waarvan ik zeg, ja, je moet het gewoon heel goed documenteren. Als je dit wil doen dan uh, met het component functioneel, dan uh, moet je hem zo maken. En als je dit, dit wil doen, dan moet je hem zo maken. Bijvoorbeeld. Uh, de oude vraag, is een knop een knop of is een knop een link? Mm. Uh, ja, er zijn mensen die, die daar echt een hele middag uh, over kunnen hebben. En die vinden <laughs> dat nog leuk ook. Uh, <laughs> maar dat, dat zijn dingen die je soms gewoon moet documenteren, omdat je niet weet wat het componentje gaat doen. Uh, en soms weet je wel wat het componentje doet, maar weet je inderdaad niet zo goed hoe je dat dan zou moeten vormgeven. En, ja, het, het, het vervelende daarvan vind ik, op het web kunnen we nu heel veel doen. We kunnen bijvoorbeeld ook met, ik zeg maar wat, met live regions, kunnen we eigenlijk gewoon die screenrunner de opdracht geven. Ja, ga, ga maar dingen zeggen. Uh, dat geeft je eigenlijk heel veel flexibiliteit. Het gaat soms zelfs nog verder dan wat je op native applicaties zou kunnen doen. Wat heel leuk is. Uh, maar dan zie je dus ook dat mensen echt hun eigen interfacejes gaan verzinnen en maken. Uh, enerzijds omdat ze geen uh, pattern hebben, geen standaard uh, getest dingetje van nou dan gaan we dat toepassen. Anderzijds ook omdat dat je die mogelijkheden hebt. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, toen, toen uh, Google Docs uh, er nog niet zo lang was... toen hadden ze op een gegeven moment ook iets bedacht om het toegankelijk te maken. En Google Docs ging gewoon zijn eigen spraakoutput uh, regelen. Dus die stuurde letterlijk naar de screenreader... Uh, top of document, line one, en dan werd het voorgelezen. Uh, maar ja, dat is leuk als je, uh, nou, als je, als je met die spraak uh, werkt en het werkt redelijk. Uh, maar als je bijvoorbeeld dan ook uh, breien-output had... Dan, dan, uh, dan werkte het niet, want in Braille zag je alleen maar een knipperend cursor en dat bleef het dan bij. Maar ja, uh, vind ik dat fout? Ja, dat vind ik wel fout, want het is vervelend en het werkt niet. Maar hoe moet het dan? Ja, geen idee, want uh, er is geen patroon voor een. Uh, nog, niet, nog steeds niet. Er is nog steeds geen goed patroon voor een, uh, een bewerkbaar document waarin alle mogelijke opmaak uh, kan, uh, zoals lijsten, tabellen en koppen. Uh, maar ik ook nog eens een keer bijvoorbeeld spelfouten wil aangeven, stijlen wil aangeven en we laten zien waar andere mensen aan het editen zijn. Nee, daar heb ik geen pattern voor wat je kan toepassen. <laughs> en dat is dan een van de complexere gevallen. Ja. Terwijl een, een, een Google Docs is natuurlijk voor heel veel mensen gewoon een, echt een, een redelijk simpel ding. Ja. Uh, als, als, je, als je tegen uh, een gemiddelde een gemiddelde gebruiker bestaat niet, dat weet ik ook. Als je tegen een gemiddelde gebruiker zegt uh, van hier heb je een Google Docs linkje, klik erop en uh, je kan uh, in mijn document werken, nou, dan gaat dat meestal wel goed. Veel mensen doen dat ook. Maar als je dat naar een blinde stuurt, nou, dan hou ik mijn hart vast, want ik weet niet hoe ver de blinde gaat komen. Ja. Uh, dus dus het, is, uh, ook dat is, het lijkt eigenlijk een hele simpele interactie die dan technisch heel complex is en waar we, nou, die we ook eigenlijk niet heel goed kunnen aanbieden omdat we er geen, geen patroontje of, of geen standaard idee voor hebben. En, en dat vind ik ook een hele goede van, uh, van, Job, ja, wat doen we dan? Nou ja, dan, dan proberen we meestal maar iets te verzinnen met onze inzichten dat op de meeste plekken uh, tot op zekere hoogte gaat werken. Uh, en soms is dat heel frustrerend, vind ik zelf, omdat je het eigenlijk gewoon goed zou willen doen, maar ja, hoe dan? Geen idee. Dus als, als jij ook nog een antwoord op hebt, Job, dan als <laughs> het nou zo'n feest, ja, ja wat ik kan verzinnen is onderzoeken, onderzoeken ja. en, en kijken wat het beste werkt. En soms is dat er misschien niet, ja. of ja. nog niet. Ja, klopt. Uh, ik zag nog één vraag, ik wil dat de laatste vraag maken. Het dat was gewoon niet echt een vraag, misschien meneer, ik word aan Ik denk dat dit juist een, een goed vraag. punt zou kunnen zijn waarop het, dus het gebruikersonderzoek, gebruikstesten Goede aanvullingen zijn standaarden. Oh ja, zeker. Die componenten zijn gebouwd volgens de standaard, waarschijnlijk. Er is geen patroon geworden, dat is het geen moment dat je er mensen bij moet gaan halen. Ja. Mm -hmm. En je ook daadwerkelijk betrekken in je ontwerpproces, uh, denk ik ook. Hè. Dat, ja. niet alleen als objecten om naar te kijken, maar ze ook. Uh, ja. ja, nee. Ik ik, ik ik zou ook de laatste zijn die zegt dat testen met gebruikers geen zin heeft. Maar testen met gebruikers, zeker als je met specifieke doelgroepen wilt testen, is best wel gevaarlijk, want je eindigt al heel snel met een te kleine groep. Dus als je dan klakkeloos alles wat eruit komt maar gaat doorvoeren, ja, dan heb je het waarschijnlijk voor een andere kleine groep weer verpest. Dus het is, het is best wel gewoon ingewikkeld. Dat is heel erg ingewikkeld. En daar, daarom vond ik die richting van dus van ook wel zo leuk, dat je zei: nou, laten we dan voor elke groep maar een eigen dingetje gaan bouwen. Waarvan we eigenlijk al jaren roepen van ja, dat moet je absoluut niet doen, want dat gaat dan helemaal fout en dat is helemaal slecht en uh, iedereen moet dezelfde site hebben. Maar ja, eh, soms dan worden dingen misschien zo complex of heb je er geen patroontje voor dat je kan zeggen, ja ik weet dat dit voor die groep werkt en ik weet dat dat voor die groep werkt. Misschien is dat dan toch heel soms de beste optie. En, en dat vond ik wel wat heel, jij natuurlijk heel ook leuk doet, he? dat, dat jij Als dat nerd. ook uh, deed. Ja. Jij maakt jouw eigen oplossingen en ik maak nerd oplossingen voor niet nerds. Misschien, dat... ja. Misschien moeten we dat ook af en toe doen: onze nerd-tijd aan niet-nerds geven. Zodat... Oh, dat doe ik wel eens, dat is ja. leuk. Ja, ja. <laughs> heel mooi. Maar dan vind hey, ik het ook op... gewoon heel leuk om te observeren uh, uh, waarom het de niet-nerds dan niet lukt. Ja. En dan denk ik, oh, dat is interessant. Daar had ik het nog helemaal niet over gedacht: dat dat een probleem kon zijn. Dus dat, dat is ook als nerd leer er ook een heleboel van. Ik moet om een hele stomme reden moet ik dit gesprek stoppen. Namelijk die blauwe HDMI-kabel, die mm -hmm. moet voor vijf uur ingeleverd worden. GELACH <tie> ja. ja. ja. ja. hey, Enorm bedankt voor dit uh, fantastische gesprek. Dank je wel. Jij bedankt. <applaus> ja, en jij ook bedankt. Ja.